Oh, Goedendag, Pintje. Goedendag, Miss Mitzi. Uh, ik heb een paar vraagjes aan je. Het oh, gaat... Je wilt vragen hoe je moet <laughs> abonneren op youtube.com/slash peanutjons. Niet sla sla slash peanutjons, maar slash. Slash. Wat is dat? straattaal Pina. <laughs> In het kader van dit filmpje zegt ze dat. Kijk maar. Ah, Oké. Okay. Rustig verder, kijk vrolijk verder. Dit wordt leuk. <laughs> Pina. Ja. Wat weet je over straattaal? Mm, Doekoe. Geld? Ja. Um, dan vraag ik wel, als je ergens uh, niet meer één bent, dan zeg je, Houd, ta -hul, hou je tak je bek. Nee, verder weet ik niet. En dat betekent, ik ben lid. Ik ben lid, lip. <laughs> <laughs> lid. <laughs> ik ben een lul. Hier zit, je hier is het lul. Dus dat Nobody is Lid <laughs> is gezellig, ik ben aan, gezellig. Ah, oh, maar met een T? Deze. Ja, thee. Lid. Oh, dat is een, een lid in het Franses bed. Oké. Okay, <laughs> o, het lid. O, li. Dus ik ben lid, ik ben aan, uh, gezellig. Het ik is ben... gezellig. Oh, ik ben lid, lid van, gezellig ik... zijn, gezellig, ding ik. ben lid van de vereniging. Ik ben gezellig van de vereniging. <laughs> dat betekent vakka. Fuck you? <laughs> nee. <laughs> vakka. Wel edelgestrengende geachte mevrouw? Nee. O, oh, dat stond bij mijn vader trouwens. Wel edelgestrengeld? Nee, nee, nee. Nee, wereld. Uh, wat staat er bij een advocaat eigenlijk op zo? zalig. Wel, nee, wel, wel heer of zo? Wel Wel edelderende. Wel, wel edelgestrengelde. Edel heer. Ofwel zalig maken. Ja, zoiets. Nee, hoeft. Maar. dat moet niet, uh, niet zeggen. Hallo. Hm. Huh? Ja, ga gaat hoor. Oké, okay, wat zijn pata's? Pata's, patatjes. Nee, Pietje. Weet je dat? Lekker eten, patatjes. Nee, wat deed je dat de patas zijn? Patas. Oh, paddo's. Nee. Afkomstig <laughs> van paddo's. Patas zijn afkomstig van paddo's. Nee, patas is. zijn schoenen. Schoenen. Ik heb nieuwe hey, batters. Kijk. Patas. Ik heb nu echte patas. Echo. ik ben Kijk's. Nou, ik vind toch wel dat je het goed doet. En wat is 50 euro? <laughs> wat deed jij dan, Piet? Je had je 50 euro, dankjewel. Wat is dat? Ik klap je wel? Nee, wat is 50 euro? Geld. Ja. Maar wat is de straattaal ervan? 50 ah, euro. Hier heb je 50 doekoe. Nee, <laughs> 50 doekoe. dat kan wel. Kan het zien. is wel goed bedacht. Maar het is de... <laughs> moet je Banko, 50 hè? bankoe. Bankoe. <laughs> bancoe. Bancoe. Bancoe. Bancoe. Bancoe. Dat is 50 euro. Stomme <laughs> En wat is een donnie? Donnie. Ja. Donnie, moi, geef mij in het Frans niet echt alleen Frans. Ik Doe Donny, ja. Donnie. Donnie. of Johnny. Nee, Donnie. Donny, Donnie, Don Jos. Donnie. Nee, niet doen, Dan kan ik niet doen. ja, draaien. Kan ik kant last. Op twee manieren. Op één manier kan ik het door. Oh, dan moet het te tussenuit geknipt worden. Nee, dat kan prima, maar, maar dan moet de de rest zo dwars filmen. Oh, wat Oké, we? Oké. Hé, kom jij jezelf. Eens ga ik het over jou vertellen. <tie> ja. ja. Ga zijn. ga opzij. Je kunt je aan profiel zien. Of te, zo. Ja, wat? Zo aan profiel, zo. Je, je over over zijn. Kijk, ze heeft een staan. maar ze is geen paard, maar ik denk een paard is dus Goed hè, vandaar de... dat kan. Wat? <tie> Oké. Raar dat ze een paardenstaart is eigenlijk heel raar. Kijk als een paardenstaart is heel raar. Een straattaal is ook raar. <laughs> Oké, okay, dan word <maar> ik vingerlijk. vind het wel lekker, lach. <laughs> Oké. Okay. Nou, Pien, ik vind echt dat jij echt een baas bent. Wat houdt dat in? Een topper. Ja, voor mij wel. De chef. Je koopt baas. Baas. Maar ik vind jou echt een... Ik, ik ben baas, boven baas. Nee, Pien. En well, wat is, dit is echt belangrijk. Je wilt, wat is een tata? Een tata? <laughs> wat is een tata? Tata, tada, tada, nee, tata. Nee, tata. tata. Wat is een tata? Een babytje dat tata <laughs> <laughs> ja, Ik ben echt gelijkzaam. Schatten. Heb je cardio? <lacht> oh wat er Nee. Nee, weten we nee. Dat is niet. Zo, knip. Nummer Tata. tata, tata, tata. <lacht> een babytje van Tata, zeg, zo schatten. Ik zag echt een roze babytje met een speentje. Volgens. Ja, maar als Tata straat al is en een babytje zegt dat het mag er wel uitkijken. <lacht> Oké, okay. maar ik hebt even geen je wat Nou, Tata is dus gewoon een blanke. Een blanke. Tot nog vragen. Oh, wat erg, Oh, het wordt ook helemaal lachen en dolle. Kom eens, snootje. Ah, snootje komt erbij. Kom, kom, kom verder. Oh, wacht even. Ja. Lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. lekker. Oh. Wow, wow, wow, hij gaat echt lekker. Oké. Okay. Gaat hij bij jou even op schoot? Ja, kom maar, kom maar. Mag Dit is maar. ook een, een tata hond. <laughs> een een blanke tata. Hij is blond. <laughs> discrimineer zwarte <voor de> honden. <laughs> Oké. Okay. Oh, nee, nou, ik vind ik dat je het echt heel goed doet, Pina. Ik discrimineer niet. Erwena. Erwina, ja. Ik discrimineer niet. Nee. Oké. Okay. Dus ik niet echt een ja, dat vind ik niet kunnen. Wat betekent, ik zei net wakker, dat is van alles goed. Oh, ja. Maar wat is voor wakker? Voor wakker gaat goed? Ja. ja. Safa, safa. Hetzelfde. Selfie. Toch? Dus als je safa in het Frans zegt, dan moet je safa terug zeggen als het goed gaat. Dus safa? Okay. gaat. safa. Hoe gaat het, gaat goed. Betekent het zowel hoe het gaat het als het gaat goed? Oké, okay, dus de zeem. De zeem? dit oh, is het uh, is een beetje een Moet mijn kraag nou naar beneden <laughs> of omhoog? Zo toch? Laat eens kijken hoe ze in de camera. Kunnen mensen mee is zo. Zet hem de commas hieronder, meneer en uh, mensen. <laughs> ik heb echt flappoortjes he, met de ja, ik vind hem beneden leuk Oh, wacht, mijn arm is zeer. Oh ja. Oké, okay, we gaan verder. Ja, Pien? Oké, okay, ik ga hem hoger. Wat is Dansko? Pien, wat is Dansco? Wat is Damschool. Ik Ga naar Dansco. Een dansschool? Nee. Dammen, ik ga dammen. Nee. Nee, hey, links gaat wel. Wat is Dansco? Ik ben een dansschool. Nee, wat is Dansco? Een dam, een Wat is, dam, dam, dam. is Damme? Nee, Dansco. Dansco. Broertje van uh, Cisco? Nee, het is Amsterdam. Okay. Zelf te smoken. Het okay. is een beetje zwaar voor je pols nog, hè? Ja, hoe zwaar zag je het? <laughs> ja, <laughs> je dat zie ik meteen. Wat goed voor je. Um, Hij zakt ook, hè? De microfoon zakt, de camera zakt. Wat zijn zuignoppen? Goed <laughs> zo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja! Oh, ja. Uh, ja, <laughs> dat zijn borstjes. Hij heeft Oké, maar. Ik bedoelde gewoon borsten. Dat, dat zegt ze ook wel zuignoppen. Jongens. M'n ja, Meloenen. Ik heb ruimte voor de vergadering. Ja. Oh, wat erg. Jezus. Oh, wat erg. Oké. Okay. Wat is, en dit is een hele belangrijke. Wat is je brakka? Ik doe even mijn brakka aan. Je grapje. Nee. Oeh, Oeh, je bijna. Je loobroek. Oeh, warm, Pina. Grapjas? Nee, bijna. Uh, braka. Korte, Doe. Broek. Korte broek. Oeh, ze hebben het echt bijna goed gewonnen. Sexy slip. Huh? Sexy slip. Nee. Braka. Ik trek mijn braka open. Kan dat? <laughs> nee, dat kan. Mijn scheur? Nee. <laughs> mijn anus, hè? Nee. Nee, het is, het is broek. Broek, Jij zei korte ah, broek, dus je was wel warm. Brakka broek, oh, natuurlijk. Ja, leuk hè? Mag de hond in beeld? Ja, wacht eens. Oké, okay, dan gaan we verder, Pien. mij eens met de hond? Kijk, snel is een drumstel. Um, <laughs> we gaan het nog. Nog een warf. keer. Doe maar weer door. Zo? Ja. Anders gaat hij niet pakken, Pien. Hij filmt niet. Oké, okay, wat sosa. Wat sosa. Wat is so <laughs> Wat sosa. Hij krijgt die filmplakken. So ja, hij filmt er je kan echt goed zien van de afstand. 9 uur, uur is hij al bezig. Oké, wat zei je voor woord, sorry? Uh, sosa. Sosa's dansen? Nee. Sosa, sosa sausje. is <laughs> ja, sausje voor je neus. <laughs> <laughs> dat, dat, dat noemen we niet meer, dat noemen we niet meer. Oké, okay, dan gaan we verder van Pien. Wat wil jij nog Oké. Okay. Oké. Okay. Je bent een bijgogem. Een bijgogempie. Huh? Goh pie. Bijgogem. Een bijgogem. Ik ben gewoon gogem. Bij... Ja, ik wil een beetje... Bijgelgem. Oh, een maîtresse. Een bijwijf, een bijgogem. <laughs> Wat bedoel je daarmee? Een maîtresse is uh, iemand die vreemd gaat met iemand die al getrouwd is. Nee, een is... Bij de hand, Bij ja. de Oh, ik heb gauw vertalen door beide handen. Dat is een synoniem. Oh, wat goed. Tjaka, één goed. Je hebt in ieder geval, wat goed. Ja, even kraken. Ah, nee, hij doet niks. Hij doet niks, hij doet niks. Zo benieuwd. La la la, la la, la, la Koen op 5, 3, 8, maar ik ben de laatste die lacht. Wat is een vieze. Wij onderbreken deze uitzending. Om u even een mooi geluksmoment te laten zien. Een mooie uh, toevalstreffer. Die gelukkig. Maar oh schrik! Bijna niet vastgelegd was. Zie beeld. Zie uw scherm. Wat nu in uw scherm is. Voor het mooie moment. Ga niet er even van. Het is een feest, Pina. Een visa feest, toch? Een visa. Jammer dat je mijn hand in beeld ziet. Dat maakt ook maar uit joh. Ja, yes, Beetje hoger. So. Mm. Een visa, ah, een ik heb was... oor. Wat is een Moeten We gaan de filmpje afmaken. <laughs> ja, het weer <staat> aan. Dat doe ik wel zo. Dat doek... ah, <laughs> zag ik niet. Zo onder die lips smeren. <laughs> Oh, ik ben echt erg op. Het ja, dat jij. je knippen we eruit. Dat kan okay. niet. Dat kijken kinderen. Moeder knippen. Hmm. Oh <laughs> ja, dat kijken kinderen. Kinderen doen alles natuurlijk. na, hè. Kinderen <laughs> doen alles na. <laughs> Lieve Pina, ik heb <laughs> nog een vraagje aan je. Ja, zeg eens. Ben ik mooi zo? Fatou. Fatou, fattekeemo. Wat is fatou? Fatou, fattekeemo. Wat is fatou? Fatou. Mijn kraai het steeds omhoog. Een vak hier? Fatou. Ach, gewoon ik van vak hier? Fatou. <laughs> zeg, ze zeg ze een zin. Uh, Had je fatu? Hij maakt alleen maar fatu. Nee. Uh, het is een fatu. Het is een fatu. Het, is een, het is een... Ja. verder. <laughs> nee, nee, nee. Oh, een, als iemand iets zegt en zegt hij fatu, het is fatu. Weet je wel? Zoals weet je wel achter een zin. Zo ja, van grapje. Oh, Gentje. Ja, hey. Hey, goed zo. Ik hey, hoor. deze hele video is een <laughs> Oké, okay. hij ging echt Tantoe. Tantoe, goed. Oeh, wat betekent Tantoe? Goed, hij ging goed. Wow. <laughs> nee, wat is Tantoe? Tantoen, met een N erachter. Tantoe, T-A-N-T-O-E. Tantoe. Tam tam, nee. Tam -tam. Tanto is hard. Oeh. En Daku? Daku, denk van daco. Nee. <laughs> daku? Zachte spintje. Daku, Waarom ben ik zo van Daku, Daku. Oh. <laughs> Als ik zo doe, dan kleeft het. We gaan er een eitje breien. Wat betekent een stoppen vier? Oké, oké. Wat is Daku, wacht wacht. Nee, Daku. Daku, Daku, is dat? Ja. Yeah. Snowy is een. Hond! Ja. Yeah. Ah, en osso, om... osso? Een os. Nee. Os. Dak, hij is. Een hond. osso. Oh, een hond. Nee. Lief. Hij is. Klein. Thuis. <laughs> Niet hoor. Oké, oké. Hé Nika! <laughs> Het was gezellig. Okay. En hey, wat is Nikka? Wat is Nika? Vriend? Goed zo! Yeah! Goed zo, Pintje! Twee bent! Ik heb geen ja, punt! Nee, twee. Twee, oh, twee, nee. twee. Super gedaan! Dwars, dwars! Toppertje! Toppie! Was gezellig! Doei, hey. Doei, doei! Hier doei! hoi. hoi. Hallo! Abonneer en dan hier. Hier, maar ook hier. En klik hier, maar ook hier. Dankjewel voor uw bezoek aan youtube.com slash Kijk ook op peanutjoons.net pina en pinadjoons.nl Dank u wel.